Welkom bij Earth Matters TV. Dit is de interview met Jan Storms. Hij is uh, auteur van het boek Destructieve Relaties op de Schop... Psychopathie herkennen en hanteren. Vijf jaar geleden stond hij in, bij ons in Huis de Beurs in Groningen voor een lezing. Het was bijna uitverkochte zaal. En uh, ja, er is op zich heel weinig over het onderwerp te vinden. En zijn lezing, die is, uh, hebben wij als audio op de website gezet, is inmiddels meer dan 60.000 keer beluisterd. En uh, de mensen die ik erover spreek, die met het onderwerp te maken hebben in een omgeving... en die krijgen met het werk van Jan te maken of ze hebben de lezing gehoord of het boek gelezen... Uh, die, ja, die zeggen zonder uitzondering dat ze er allemaal ongelooflijk veel aan hebben gehad. Nou, dat is vijf jaar geleden en voor mij aanleiding uh, om Jan uit te nodigen voor een interview. Jan van harte welkom. Ja, graag. Um, psychopathie is een heel bijzonder onderwerp dat een belangrijke plek in jouw leven heeft ingenomen inmiddels. Hoe ben je in aanraking gekomen met het onderwerp? Wel, ik heb in mijn leven heel veel mensen ontmoet. Hè. Dus uh, in mijn werk. Ook uh, een tijd lang in mijn engagement voor een politieke partij. En af en toe uh, kwam je ook destructieve mensen tegen. Hè? Dus die uh, ja, geweldig ontspoorden eigenlijk. En soms had ik dat vanaf het begin door en soms ook helemaal niet. Mm -hmm. Dan is dat intrigerend. Hè? Dan moet je zien te achterhalen waar dat uh, op hangt eigenlijk. Hè? Hoe, hoe het kan dat je iets de ene keer wel, de andere keer niet herkent. Ja. Dus dat is intrigerend. Nou, op een gegeven ogenblik uh, was het weer zover. Dus, uh, en had ik met drie mensen tegelijkertijd te maken die zich destructief gedroegen. Dat had een geweldige impact in mijn leven. En um, toen had ik, heb ik gezegd van, nou, ik moet hier een vinger achter krijgen. Ik wil weten wat het is. En ja. ben ik onderzoek gaan doen. En ben ik erachter gekomen van, dit heet psychopatie. En uh, wat is... Uh... Wat is het dan geweest dat het zo'n uh, belangrijke plek in jouw leven in heeft genomen? Want uh, ja, er is op zich niet heel veel over bekend. En ja, jij bent inmiddels wel een van de weinigen die, uh, die daar expert op is in dat gebied. Wat heeft gemaakt dat je daar zo, zo diep op bent doorgegaan? Wel. Um, <laughs> ik heb daar een beetje hulp bij gehad in die zin, ah, dus ik was het aan het onderzoeken en uh, ik. Um... Ik ging na welke mensen dus daar eigenlijk aan voldeden aan uh, wat ik vond over psychopathie. En ik heb uh, mijn ervaringen uh, opgeschreven. En die heb ik gedeeld met een bevriende therapeut. En die is begonnen daar fotokopieën van te maken. Mm. En ik deelde ja. dat uit aan cliënten van hem waarvan hij dacht dat ze het nodig hadden. En hij heeft tegen mij gezegd, Jan, je moet hier een boek over schrijven. Want ze trekken het uit mijn handen. En ik had zelf nooit gedacht dat ik dat zou doen, ja, want mijn uh, eigenlijke interesse is hogere bewustzijnstoestanden. Hè? Dus ik heb een achtergrond in de Vedische traditie, dus dat is de wetenschappelijke en spirituele traditie uit het oude India, ja. en wat mij interesseerde, dat was de grootst mogelijke ontwikkeling van het menselijk bewustzijn. Ja? En uh, Psychopathie blijkt precies het tegenovergestelde daarvan te zijn. Ja, halen. dus dat is helemaal aan de andere kant van het spectrum, inderdaad. Ja, ja, dus dat zijn mensen die niet in staat zijn hun bewustzijn te ontwikkelen. Ja. En, eh, nou ja, vanwege mijn expertise in die vedische kennis, bleek ik ook een geschikte ingang te hebben om een studie te verrichten naar psychopathie. Aha. En dan... Uiteindelijk. Eh, Um, om de kernkenmerken van psychopathie te identificeren, kun je gewoon eigenlijk het negatief nemen van zelfverwekkendheid. Ja, want we hebben, en we denken allemaal van nou: een, een psychopaat dat is een, een seriemoordenaar die uh, naast uh, zijn lijken uh, gaat zitten en, een, en met een mes en dat allemaal nog lekker gaat zitten oppuizen. Maar dat, is, uh, dat, dat, en dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dat is echt de, de huistuin- en keukenpsychopaat is er ook veelvuldig. Wat, wat, wat is, uh, voor mensen die niet weten wat psychopathie is, wat zou jouw definitie in een notendop zijn? Ja, nu, er zijn uh, verschillende psychopathieconstructen, dus met telkens verschillende criteria. En de meest bekende zijn die van uh, dokter Cleckley en van professor Heij. Mm -hmm. dus, uh, en de oudste is die van Cleckley, maar dat zijn constructen, in het geval van Kleckley, gedefinieerd op basis van een populatie van vooral mensen die in zijn psychiatrische instelling verbleven. Mm -hmm. Dus een zeer zware gevallen. En de criteria die uh, professor Heinling heeft opgesteld, die hebben vooral betrekking op een gevangenispopulatie, hè, van vooral mannen. Ah. En daardoor zijn die constructen gekleurd. Ja. Ik heb uh, geen uh, populatie van psychiatrische patiënten of van gevangenen tot mijn beschikking. Dus ik heb uh, mijn onderzoek gedaan naar psychopaten die niet opgenomen zijn of die niet vastzitten, maar die gewoon vrij rondlopen. Oké. Okay. En dus de, ik noem het de Huisstuinen- en Keukenpsychopaat. Ja. En wat, uh, wat zou je. He, want dat vooral, gaat vooral over waar ze zijn en waar ze te vinden zijn. He, maar wat is het inhoudelijke. De, wat, is, wat is de inhoudelijke definitie? Want is het, is het een ziektebeeld, een uh, uh, aandoening? Of, uh, en hoe ziet het er dan inhoudelijk uit? Je uh, geïdentificeerd heb, dat zijn uh, kernkenmerken. Dat zijn kenmerken. Die bij iedere psychopaat aanwezig moeten zijn om van psychopathie te kunnen spreken. Mm -hmm. En die samengenomen ook toereikend zijn om die diagnose te kunnen stellen. Dus dat zijn twee sleutelbegrippen in het uh, omlijnen van een construct. Mm -hmm. eh, of het uitlijnen van een construct. Ja. Dat is noodzakelijk en toereikend. Daarnaast heb je nog een heleboel kenmerken die niet noodzakelijk aanwezig zijn en die eventueel ook dan niet toereikend zijn om van psychopathie te kunnen spreken. Dat zijn secundaire kenmerken. Uh -huh. Nu de kernkenmerken, dat is een gebrek aan geweten, ja, dus de gewetensfunctie is verstoord, uh -huh. een gebrek aan invoedingsvermogen, liefdeloosheid, ja, dus dat is, uh, de kwaliteiten van het hart die uh, uh, aangedaan zijn. Uh -huh. En dan uh, is er ook een uh, tekort in het functioneren van het verstand. Dus deze mensen die zijn niet wijs. Er zijn, uh, dus dat heeft te maken met gebrek aan sturing in het leven. Hè? Dus wat ook samenhangt met een gebrek aan geweten. En hun ervaringen hebben een gebrek aan betekenis. Dus ook de woorden die ze spreken, die hebben een gebrek aan betekenis. In ieder geval... Voor hunzelf, zelf, ja, precies. Ja. Ja, ja. En, um, ja, Mensen met deze eigenschappen, die zijn niet betrouwbaar in relaties. Mm -hmm. Dan zijn er nog een paar eigenschappen, ah, dus die zijn wat moeilijker te identificeren soms. Ah, dus, maar er is ook een gebrek in uh, hoe die mensen tijd en ruimte beleven. Ah, dus ze zitten, als het ware, opgesloten in een heel beperkt hier en nu. En ah, Dus hun beleving van tijd en ruimte ademt niet. Helder. Dus terwijl gewone mensen die hebben het gemakkelijk om de grenzen van tijd en ruimte te overschrijden ja. en uh, zeg maar een wijdere werkelijkheden in hun gedrag te betrekken. En uh, het is een stoornis die um, als kenmerk heeft dat men er niet uit kan ontsnappen. ja En hoe vaak komt het er eigenlijk voor? Wel. Um, Mensen die hier naar onderzoek gedaan hebben. die komen met verschillende schattingen. van de prevalentie van psychopathie. En. Um, de allerlaagste schatting die je tegenkomt. is 1% van de bevolking. Wat op zich al buitengewoon. Beeld. Ja, absoluut. Ja. En. Um, en dus. Uh, her die heeft het dan op. Uh, houdt het dan op 1 tot 1,5% van de bevolking. Maar er zijn onderzoeken gedaan. Uh, er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan aan de Universiteit van Gent bij uh, middelbare scholieren waarbij, uh, de dus scholieren van het voortgezet onder onderwijs waarbij men uitkwam op 2 à 3 procent okay. van uh, de scholieren die dus eigenlijk psychopathische trekken vertonen maar dat was op basis van zelfscoring en dat werkt heel slecht nou, in geval van ik heb ook wel eens 5 à 6 procent gehoord uh... Ja ja, dus uh, ik houd het zo ro op rond de 5%. Mm. En uh, professor Lobasewski, dat is een uh, postprofessor professor die hier onderzoek naar gedaan heeft, die zegt 6%. 6%, ja, moet je nagaan. Ja, uh, 5%. Er zijn al... beroepsgroepen waarbij men uh, het percentage nog hoger uh, acht. Hè? Bijvoorbeeld, uh, er is een organisatiepsycholoog. Ik weet niet goed hoe ik zijn naam moet uitspreken. En zo op Nederlands zou je zeggen Babiak, maar misschien is het wel Babiak. Oké. Okay. En die heeft onderzoek gedaan naar de prevalentie van psychopathie in de top van grote bedrijven. Oh ja. Zegt dat het daar vier keer vaker voorkomt dan in de algemene bevolking. Zo. Ja, daar kan me ook best eens bij voorstellen, inderdaad. Ja. En heb jij zelf ook een, een toename gezien van uh, uh, bekendheid met het fenomeen in, uh, laten we zeggen, de laatste vijf jaar? Is dus dat, dat men... well, ja, uh, toen uh, ik begon met uh, werken met slachtoffers van psychopaten, mm -hmm. of prooien van psychopaten. Um, toen was er eigenlijk in het Nederlandse taalgebied vrijwel niets beschikbaar aan literatuur over psychopatie. Dus ja. uh, so ik ben begonnen eraan mee te werken in 2006 en in 2010. Eh, begin 2010 is mijn boek verschenen, eh, dus Destructieve relaties op de schop. Psychopathie herkennen en hanteren. En um, ja, ja de, door het boek zijn er natuurlijk veel mensen mee in aanraking gekomen. Hè, dus ook met um, de lezing die op uh, de website van Earth Matter staat. Hè, dus zoals dat al bekeken als uh, beluisterd is door 60.000 mensen. Het boek is op meer dan 20.000 20 exemplaren verkocht. fantastisch. En ja, dus het van. wordt vaak uitgeleend ja. uh, via bibliotheken. Mensen delen het met elkaar. Dus ik denk uh, dus dat uh, alles bij elkaar, We misschien iets van 100.000 mensen bereikt hebben. Geweldig. Zo. En uh, wat is de teneur van, van de afgelopen jaren in de praktijk? Zie je uh, wat het meer of minder in aantal, milder of erger in. Uh, soort misbruik. Kun je iets zeggen? Over... Ja. Is, er een, is er een teneur die je waarneemt? Ja, dus van op de plek waar ik zit, kan ik dat eigenlijk niet uh, beoordelen. En dus ik kan dat niet uh, beoordelen omdat ik uh, vooral uh, prooien zie. En of dat die groter in aantal geworden zijn, of minder groot in aantal, dat weet ik niet. En of dat dan het aantal psychopaten uh, op basis van die overweging ging, of dat is toegenomen, of of afgenomen kan ik niet zeggen. Maar er is wel uh, zeer grootschalig onderzoek gedaan in de Verenigde Staten. Naar de prevalentie van een aantal persoonlijkheidsstoornissen. En um, dus niet direct psychopathie, Maar wanneer de persoonlijkheidsstoornissen ernstig zijn. Dan is daar vaak ook een onderliggende psychopathie aanwezig. Dus die wordt niet vaak gediagnosticeerd. Ja. Nou, die is daar vaak wel aanwezig. Ja. En wat je ziet, uh, dat, ah, dus dat die onderzoeken die worden om de paar jaar weer opnieuw gedaan. En daar zie je wel een uh, stijgende trend. Je ziet ook dat bij de jongere generaties die persoonlijkheidsstoornissen vaker voorkomen dan bij de oudere generaties. Okay. Dus dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat uh, die persoonlijkheidsstoornissen toenemen. Ja, dat is omdat, uh, psychomotie wil eigenlijk zeggen dat je fundament ontbreekt. Ja. Hè? Dat je geen connectie hebt met je eigen kern. Hè? Dus met je ziel. Het ontbreken van bewustzijn eigenlijk. Eigenlijk. En uh, als dat fundament ontbreekt, dan is het eigenlijk ook lastig om je persoonlijkheid in evenwicht te houden. Ja. Dus daar kunnen ook allerlei mankementen gaan zitten. Ja. Dus dat zou een aanwijzing kunnen zijn. Het zou ook kunnen dat uh, wanneer mensen ouder worden... Dat uh, er een aantal bij zijn, en zeker wanneer dat niet zo ernstig is, dat ze over de persoonlijkheidsstoornis heen groeien. Maar ja, het is moeilijk om uh, daarin te kijken. En of er andere uh, studies zijn waar uh, je conclusies uit kunt trekken, ik zou het niet doen. Nee, en uh, merk je dat uh, bijvoorbeeld de kennis over psychopathie in de hulpverlening uh, ja, toch wat... Uh, algemener bekend wordt? Of, uh... dat, is, dat staat buiten kijf. Hè. Ik hoor dus uh, dat uh, vele professionals mijn boek lezen mm -hmm. en het ook aanbevelen aan hun cliënten. Okay. Ja, dus er zijn ook een aantal mensen die uh, hun cliënten naar mij doorsturen voor gesprekken. En uh, ik zie ook regelmatig uh, professionals in de lezingen die ik geef, in de workshops die mm. ik geef. En er zijn ook uh, workshops die ik geef, speciaal voor professionals. Hè? Dus uh, daar is meer en meer aandacht voor. Ja. Maar het uh, moet gezegd worden, we staan wat dat betreft nog eigenlijk aan het prille begin. Ja. Ja, dus uh, algemene kennis van psychopathie is er nog zeker niet. En dat heeft eigenlijk ook te maken met een tekort in de uh, moderne psychologie. Ja, da daar is het gewoon niet aanwezig? Of niet voldoende aanwezig? Wat zie je daar? Wel, er is wel kennis aanwezig. En dat is met name ook in de forensische psychologie. Mm -hmm. En dus wanneer er zeer zware misdaden gepleegd zijn. Ja. Dan uh, moet men vaak daarnaar kijken. En het is in dat kader dat over het algemeen een diagnose psychopathie gesteld wordt. Maar er zit zeker niet 1% en lang niet 5 of 6% van de bevolking in gevangenis. Nee. Dus de meeste mensen die aan psychopathie lijden. Die lopen gewoon vrij ja. rond. En uh, er is weinig uh, vanuit uh, professionele hoek dat gedaan wordt om de schadelijke gevolgen van psychopathie in de netwerken van relaties in te dammen. Ja. En wat, wat, wat zie jij als een uh, fundamentele systeemfout hoe, uh, hoe we als samenleving met psychopathie omgaan? Wat Zie jij een fundamentele fout? Wel, uh, de handicap die is, in uh, het overgrote deel van de moderne psychologie, dat is dat men niet weet wat bewustzijn is. Hmm. En dus dat is een mysterie. Hè? En uh, het is juist bewustzijn, en dus het is eigenlijk is bewustzijn een andere naam voor geweten. En dus dan gaat het over bewustzijn, niet zoals we dat in het dagdagelijkse leven ervaren, hè? dus omdat in het dagdagelijkse leven, dus in de gewone waaktoestand, ervaren we het bewustzijn als betrokken op objecten. Maar er is ook een staat van bewustzijn die betrokken is op zichzelf. Nu, in ons wakende bestaan zijn de twee, in normale omstandigheden, eigenlijk tegelijkertijd aanwezig, maar het bewustzijn in zijn zelfinteractieve modus, dat is stil. Dat zit heel bescheiden in de achtergrond. Maar dat heeft een zeer belangrijke sturende rol in ons leven. Dat is de functie van het geweten. En dat is dan niet geweten in de zin van uh, op de hoogte zijn van uh, sociale regels. Ja. Hè? Kijk, mensen die aan psychopathie lijden, die rijden over het algemeen ook rechts. Hè? als in de auto zit, ja, dat ook, ja. dat, dat een spookrijder tegenkomt en dat je dan zegt van oh dat moet een psychopaat zijn. <laughs> ja, dus dat, uh, zo, zo werkt dat nee. niet. Dus het is niet op de hoogte zijn van regels, maar um, het zijn eigenlijk die universele wetten aan de basis van het mens zijn. Ze zijn ook aan de basis van het mens zijn in de relatie die geen betekenis hebben voor mensen die aan psychopathie lijden. Ja, dus voor hen is dat uh, een grote blinde vlek. Ja. Ja, dus dat, dat bestaat voor hen niet. Ja. Dus wat niet voor je bestaat, daar kun je ook geen rekening mee houden. Nee, en andersom ook. Ik bedoel, op het moment dat wij daar geen kennis van hebben als samenleving. Wat het, uh, en wat psychopathie eigenlijk is, is daar ook uh, geen kennis van. En uh, geen bewustzijn van. Ja, ja, ja. Nu, het probleem met de moderne psychologie is... En dus men houdt zich vooral bezig met de inhouden van het bewustzijn. En met gedragingen, mm -hmm. Maar, niet, maar met... niet met het bewustzijn anders, op zich. Precies. En dat is, ja, dat is uh, ja, mijn specialiteit. Dus wat is bewustzijn en in welke toestanden kan het, be kan het bestaan. Ja. Dus als je dat um, uh, beeldend wilt voorstellen, waar de moderne psychologie zich eigenlijk mee bezig houdt, en dat is ook zeer waardevol, hè. Dus daar doe ik niets aan af. Dat is, eh, als je het beeld gebruikt van een filmprojector, uh -huh. dat zijn de eh, beelden die op de film staan, en de beelden die dus dan ook geprojecteerd worden op het doek. Maar waar ik mij mee bezighoud, dat is de lamp in de projector. En dat is het bewustzijn. Uh -huh. En wanneer iemand aan psychopathie leidt, dan kan er van alles mis zijn met de beelden op de film en met wat er allemaal geprojecteerd wordt maar er kan ook iets mis zijn met de lamp in de projector. Ja. nu, als je niet weet wat dat is bewustzijn op zich dan mis je een noodzakelijk ingrediënt om je een voorstelling te maken van wat het betekent als dat bewustzijn of nou, dat geweten het bewustzijn in zijn zelf interactieve modus als dat ontbreekt. Dat is één. En, wanneer het ontbreekt, dan heb je te maken met een niet-zijn, met een gat in de mens. En daar glijden onze kenvermogens op af. Dus je hebt te maken met iets dat direct niet kenbaar is. Het, je kunt het niet zien. Je kunt het, het heeft geen naam. Ja, dus uh, je kunt het niet grijpen en de enige manier om het te grijpen is indirect dus te zeggen van oh normaal gezien moet het geweten er zijn maar hier is het er niet maar wat dat er niet zijn is dat kan niemand vertellen de meest wijze mensen ter wereld kan niet zeggen wat dat is Bijzonder. dus uh, je hebt eigenlijk uh, een geweldig probleem bij de uh, studie van psychopathie en bij het onderzoek daarnaar, dat is dat uh, het buiten, uh, dus grotendeels eigenlijk buiten het bereik ligt van het uh, vakgebied van de psycholoog, dat uh, het in de kern niet kenbaar is en wat daar ook nog eens keer bij komt als secundair kenmerk, dat is dat het in de meeste gevallen ook nog eens schuil gaat achter maskers. Ja. Ja. En het meest voorkomende van die maskers, en dat is, dat is wat uh, Harvey Kleckley aanduidde als het masker van geestelijke gezondheid. Oh ja. of van, uh... Dus het gaat schuil achter iets dat er normaal uitziet. En het is niet ongebruikelijk, hè? Dus ik zie dat ook voortdurend in de praktijk, dat mensen 20, 30 jaar samenleven, of nog langer, met iemand die aan psychopathie lijkt en dat niet weten. Ja. En, en dan na heel veel tijd pas erachter komen van uh, dat wat zij gedacht hebben over hun relatie, allemaal niet blijkt te kop. Ja. ja, onvoorstelbaar. Dus het ja. kan volstrekt onthutsend zijn, verbijsterend, uh, dus en, uh, mensen kunnen daar uh, dus zeg maar hun uh, beeld van wat de mens is en, en dus wat hun eigen relatie is, dat uh, schudt dan op zijn grondvesten. Hè? Dus dat kan een tijd lang voor verwarring nou, zijn. kan ik me voorstellen. Ja. Dan is het heel belangrijk dus dat mensen uh, die kennis aangereikt krijgen of dus ontdekken en dus dat ze daar gebruik van kunnen ja. maken, omdat dan weer alles op zijn pootjes valt. Hè? Dus dan, en wat ik hoor van mensen die het boek lezen, dat is dat het is alsof uh, er een kwartjesregen is. Ja, ja, ja. Hey, en een psychopaat die heeft in basis, en dat zijn natuurlijk narcistische trekken, uh, maar is een narcist ook een psychopaat volgens jou? Wel, uh, er zijn constructen, uh, dus, uh, uh, bijvoorbeeld van her, daar zit een narcistische component in. Maar dat is een secundair kenmerk. Okay. Met andere woorden... Uh, narcisme, uh, dus, uh, ziekelijk narcisme moet je, moeten we dan zeggen, dat is uh, juist uitgedrukt. Ziekelijk narcisme komt bij veel psychopaten voor, maar lang niet bij alle psychopaten. Oké. Okay. Uh, ik schat zo'n 20 à 30 procent van de psychopaten, waarbij narcisme in zijn ziekelijke vorm eigenlijk geen rol van betekenis speelt. Uh, aan de andere kant, het narcisme op zich is niet per se ziekelijk. Er zijn dus professionals die onderkennen dat narcisme ook een noodzakelijke ontwikkelingsfase kan zijn. Eh, niet kan zijn, maar is. En eh, dat het dus in die gezonde vorm eigenlijk bij iedereen eh, een fase geweest is. Maar alle fasen die dragen we ook nog met ons mee. Hè. En eh, om eh, het helderder te maken zou je kunnen zeggen eigenlijk dat narcisme eigen is. Een hmm. eigen liefde kan ziekelijk zijn, maar dan is het eigenlijk mislukte eigen liefde. En is niet narcisme een deficiënte eigen liefde? Ja, ah, dat is een mislukte ja. eigen liefde. Ja, ja. Hè? Ja. En uh, dat komt zeker bij, uh, ah, dus bij vele psychopaten voor, maar ook uh, dus niet lang bij alle psychopaten. En omgekeerd, um, ik kan me voorstellen dus dat er uh, ziekelijke vormen van marxisme zijn die niet zeer intens zijn. En uh, als daar dan die component van een gebrek aan geweten eigenlijk ontbreekt, dan kun je niet van psychopathie spreken. Dus, maar er is dus wel een overlap. Ja. Maar die overlap is er ook met een aantal andere persoonlijkheidsstoornissen. Hè? Die heb je dus ook met borderline-stoornissen. Uh, dus je, je zou dan eigenlijk moeten spreken over... Comorbide stoornissen. Je hebt dus narcisme, borderline, dus narcistische persoonlijkheidsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis, paranoïde persoonlijkheidsstoornissen, antisociale persoonlijkheidsstoornissen. En vroeger, dus die naam raakte in onbruik, maar ik vind het wel een nuttige naam: theatrale persoonlijkheidsstoornissen. En er kan sprake zijn van een vrij intense dwangmatigheid. En er zijn nog een aantal stoornissen. Die ik nu niet genoemd heb. Die ook nog uh, samen kunnen voorkomen met psychop. Mm -hmm. En als je ontdekt dat er iemand in jouw omgeving uh, psychopaat is. Hè, wat is dan jouw gouden tip om juist wel of niet te doen? Ja. Uh, wat ik zeker niet zou doen. Is die persoon daarover informeren. Nee. Omdat. Uh, en dus als je zegt tegen iemand. Jij bent een psychopaat. Dat heeft geen enkele zin. Hè, dus de, Daarmee. Um, uh, roep je eigenlijk alleen maar moeilijkheden ja. op. Kijk, een uh, eigenschap die je vaak ziet, uh, dus of een, een trek die je vaak ziet bij uh, mensen die aan psychopathie lijden, dat is dat zij zeer weinig inzicht hebben in hun eigen stoornis. Dus dat heet anosognosie, uh, dus een niet hebben van uh, kennis over de eigen stoornis. Vaak weten ze wel iets, uh, maar dat vertaalt zich niet naar een uh, betekenisvol inzicht. Hoor. En dan uh, ja, zeg we tegen iemand, uh, dus terwijl, um, kijk als iemand aan psychopathie leidt, mm -hmm. dan is de kans dat hij daar ooit uitkomt zeer gering. Uh, dus misschien als er mensen zijn die een beetje in een overgangsgebied zitten, en die daar hard willen aan werken, in een dergelijke geval misschien wel, ja maar over het algemeen niet, nou, dan heeft het weinig zin om iemand dat label op te kleven. Maar voor jezelf is het wel belangrijk mm -hmm. te weten waar je mee te maken hebt. Ja. En dan vind ik het ook heel belangrijk dat het stellen van diagnoses, mm -hmm. dat dat niet alleen maar uh, een gebied is waarop professionals zich bewegen. Ik vind het heel belangrijk dat een uh, psychologische basiskennis aanwezig is in de hele bevolking. En dat bijvoorbeeld ook al uh, minstens in de middelbare school daar aandacht aan besteed wordt. Hè, van welke stoornissen zijn er allemaal? Wat zijn de kenmerken daarvan? Hoe herken je dat? En hoe ga je daarmee om? Ah, dus dat men minstens een rudimentaire kennis daarvan, uh, daarvan heeft om zichzelf te kunnen beschermen, of anders ah, als je er meer intens mee te maken hebt, dat je weet waar je nog meer kennis en expertise om uh, steun te krijgen kunt halen. Want nu zijn mensen over het algemeen volstrekt onwetend daarover hè, en is er al heel veel destructie aangericht voor je uh, met de kennis die je nodig hebt in aanraking komt. Hè. Dus wat ik typisch hoor van mensen is, had ik dit maar 20 jaar geleden geweten. Ja. Ja, ja, dat is dood en doodstof. Ja, absoluut. Ja, ik heb er zijdelings mee te maken gehad, maar dat is gelukkig. Maar uh, mm. ook ik, het, was, het is een hele gekke uh, ja, constatering. Hè? Ik bedoel, je, je, je denkt over iedereen als gelijk en je wil in principe met iedereen verbinding. Hè? Maar op het moment dat je mm. weet wat psychopathie is en dat dat de afwezigheid is van, van dat iemand een verbinding met zichzelf heeft, of met überhaupt met, met, met leven of bewustzijn. Ja, dan ga je dan echt wel anders in staan. Dus voor mij was dat echt een, ja, best wel een fundamentele verandering eigenlijk. In, uh, als ik dat zag in iemand, dat ik dacht van ja, oké, okay. dus daar moet ik echt fundamenteel anders mee omgaan. En niet altijd maar uh, de verbinding of iets dergelijks voor, voor, voorop blijven stellen, zeg maar. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nee, want, um, kijk, dit is iets wat je bijvoorbeeld hoort in um, het kader van um, de nasleep van moeilijke scheidingen. Mm -hmm. Dus mensen die aan psychopathie leiden, ja, die uh, veroorzaken vaak heel veel moeilijkheden in een relatie. Waardoor een partner uh, uiteindelijk zegt van ja, ik heb van alles geprobeerd maar het, het lukt allemaal niet, en ik heb eigenlijk geen relatie. Ah, dus die zeggen van well, ja, uh, dit is uh, beschadigend voor mij, en uh, ze voelen zich kapot gaan in een dergelijke relatie, en we leren er dan een punt achter zetten. Nou, en dan beginnen de moeilijkheden pas. Ja. Dus dan vermenigvuldigt de destructie zich vaak. En wat je dan ziet, dat is dat als mensen beroep doen op de hulpverlening, en de hulpverlening is niet op de hoogte van psychopathie, want meestal nog het geval ja. dat men zich eigenlijk laat manipuleren en dat men uh, daardoor de destructieve invloed van iemand die aan psychopathie lijkt, nog vermenigvuldigt. Ja, dus dat zijn eigenlijk de, de Dan, gevaren als uh, uh, de hulpverlening psychopathie niet onderkent. En dus dat hij eigenlijk een psychopaat ondersteunt en de slachtoffers eigenlijk nog verder van huis brengt. Omdat die mensen, wanneer ze goed kunnen manipuleren, of ook wanneer ze maar een beetje kunnen manipuleren, ze kunnen daarin zeer overtuigend overkomen. En de meeste mensen die stinken erin. En mensen die deskundig zijn op het gebied van psychopathie, die weten dat zo goed, dat ze nooit zullen zeggen... Oh, ik herken ze altijd. En dus ik durf dat ook niet te zeggen. Dus ik heb nu met zoveel... Uh, dus ik ben daar elf jaar mee bezig om dat te bestuderen. En ik durf niet te zeggen dat ik het altijd herken. Want als ik het niet herkend heb, dan weet ik het niet. Nee. nee, dat is helder. Ja. Um. Je hebt een aantal drukken van, uh, van je boeken. Wanneer is de laatste op de markt uh, gekomen? Ik, euh, ja, euh, ja er, is, er is een verschil tussen drukken en uitgaven. Hè? Dus er zijn oh, misschien 15 of 16 drukken geweest. Ah, oh, oké, okay. maar ik, bedoel, ik maar, bedoel inderdaad de uitgaven, ja. Want, ja, dus er zijn twee uitgaven geweest. En wat, wat is een. Dus uh, de aanvankelijke uitgave, ja, dus dat was uh, 240 bladzijden. Ja. Hè? En nu is het rond de 300 bladzijden of zo. Dus het is wat uitgebreid. Ja. En wat, wat zijn de, de inhoudelijke? Heb je nog inhoudelijke veranderingen aangebracht in, uh, in de tweede versie? Ja, um, er zijn. Dus ik had in de eerste versie wat uh, technieken beschreven. Want het is eigenlijk het, een praktisch werkboek. Hè, mm -hmm. uh, waarin ook technieken staan die je kunt gebruiken. om de destructieve impact minder te laten zijn. Hè, dus om jezelf te beschermen. Ja. En uh, ik kreeg feedback daarover van een aantal mensen, dat uh, die technieken zo goed werkten, dat er hevige reacties kwamen van de persoon die aan psychopathie leed Omdat hij in één keer geen greep meer had op zijn probleem. Oh, ja. Maar als je dan zo'n heftige reactie ja. krijgt, dat is ook niet zo interessant. Nee, dat klopt, dat moet je ook niet hebben. Ja, en dan heb ik dat, uh, en dus heb ik onder andere in het boek gezet, dus van, uh, dus dat je in die gevallen eigenlijk zo'n techniek maar uh, langzaam aan moet introduceren. Zo'n ah, ja, ja. ja, ja. schok voor de, de mensen die aan psychopathie lijden, niet zo heftig te ja. maken. En dan ook zelf uh, niet zoveel uh, destructie over je heen te krijgen. Ja. Dus dat is één ding geweest. Ik heb ook een aantal dingen toegevoegd die te maken hebben met de bescherming van kinderen. Want ja. dat zijn eigenlijk de ergste slachtoffers. Ja. Dus als... Uh, als als je ervan uitgaat dat psychopaten eigenlijk gemiddeld even vaak uh, uh, trouwen als geestelijke uh, gezonde mensen, dan uh, zou dat erop neerkomen dat als 5% van de bevolking aan psychopathie leidt, 10% van de kinderen, uh, minstens één ouder heeft die aan psychopathie leidt. Ja, dat is gigantisch. Ja, dus... Uh, en uh, wanneer een ouder aan psychopathie lijdt, zeg maar, de meeste mensen die aan psychopathie lijden, dat zijn verongelukte kleine kinderen. Ja, dus daar liggen vaak zeer zware trauma's aan de grondslag, die de ontwikkeling onmogelijk gemaakt hebben. En wat je dan ook hoort van mensen die in zo'n relatie geweest zijn en dus als ze kinderen hebben met zo iemand, die zeggen: ja, ik had eigenlijk een extra kind, ja. maar waar eigenlijk ontzettend veel aandacht moest naartoe gaan maar waar eigenlijk geen enkele verbetering in te brengen was en uh, wanneer dus iemand aan psychopatie leidt maar die heeft kinderen die is eigenlijk niet in staat om de oude rol naar behoren te vervullen want je hebt te maken met een verongelijke kind niet altijd en dat is geen kernkenmerk, maar wel bijna altijd en uh, wat er dan gebeurt, dat is dat in uh, het familiesysteem mensen op allerlei posities terechtkomen die niet bij hen horen. Ah, ja. En wat dan gebeurt met kinderen, dat is dat een kind bijvoorbeeld in de ouderrol terecht kan komen tegenover een psychopathische ouder, zelfs ook tegenover een gezonde ouder is ja, dus omdat die het heel zwaar heeft ja. en het kind dan denkt van, ik moet die ouder gaan helpen. Of een kind komt in de partnerrol terecht. Of het wordt door een psychopathische ouder klein gehouden. Het wordt geïnfantiliseerd. Nou, dat zijn allemaal ontzettend schadelijke zaken voor kinderen. Ja. En eh, eigenlijk moeten kinderen daarin beschermd worden. En zie jij je jeugd omdat... daar een goede rol vervullen? Zou je jeugdzorg daarin bijvoorbeeld een goede rol vervullen, als het gaat om deze kinderen? Nou, als je het hebt over uh, jeugdzorg, uh, de, het korte antwoord is eigenlijk nee. En uh, ik moet daarbij eigenlijk denken aan het antwoord dat Mahatma Gandhi gaf op de vraag uh, Wat denk je over de westerse beschaving? En hij zei van... Ja, ik denk dat het een goed idee zou zijn. Ja. En dus, dat is eigenlijk ook wat ik denk over jeugdzorg. Ah, dus over jeugdbescherming eigenlijk. Ja. Hè? Het zou een goed idee zijn. Is dat, uh, nou, dat is heel schrijnend ja. dus. Maar dus, uh, wat ik heb gemerkt uh, in die elf jaar dat ik mij met dit onderwerp bezighoud, hm? dat is dus dat mensen die op de hoogte zijn van psychopathie, en ermee kunnen omgaan, in de jeugdbescherming, dat zijn grote uitzonderingen. En dat zijn witte olifanten. Ja, oké. Okay. Dus is... Wat je over het algemeen ziet, dat is dat uh, een ouder met een dergelijk, zeer ernstig, psychisch gebrek, um, in staat is om jeugdbeschermers vrij gemakkelijk te manipuleren, ja. uh, hun volle steun te krijgen, hè, dus daar wordt niet aan getwijfeld, en dat uh, de ouder die de kinderen probeert te beschermen hm, en wel een fundament te bieden dat gunstig is voor het later leven, dat die eigenlijk weggezet wordt. Nou, dus er zijn uitzonderingen daarop, maar die zijn er niet veel en wanneer een, uh, zeg maar een categorie van mensen, met een bepaalde psychische stoornis, in staat zijn om eigenlijk uh, de jeugdbescherming te kapen, dan hebben we een groot maatschappelijk probleem. Ja. Dat is een maatschappelijk probleem van de eerste orde. Dat is omdat uh, jaarlijks weer duizenden en duizenden kinderen hiermee te maken ja. krijgen. En die, heb, en die hebben en dus dat probleem? Je hebt dus met uh, een hulpverlening, uh, ah, dus niet alleen jeugdbescherming, maar ook de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen, die uh, dit onvoldoende in de vingers ja. heeft. Ja. Ook, ja. Zou je nog als laatste iets willen meegeven aan de kijkers? Ja, dat is uh, eigenlijk iets... Uh, uh, een paar tips misschien voor hoe je het herkent. Hmm. Hè? Um, als je merkt dat er vaak gelogen wordt en dus dat er vaak dingen gezegd worden die eigenlijk geen goede relatie hebben met de werkelijkheid, dan moet je je al serieus achter de oren gaan krabben en misschien ook even kijken van, is psychopathie misschien niet van toepassing. Een ander iets is, en dus dat is voor mensen die in een dergelijke relatie zijn, Um, wanneer je merkt dat je gaandeweg geïsoleerd raakt van je vrienden en van je familie, dan is het mogelijk dat je te maken hebt met iemand die aan psychopathie lijdt. Want hoewel mensen die aan psychopathie lijden zelf niet loyaal zijn aan anderen, dus dat kennen ze niet, hebben een, een zeer zwakke binding met andere mensen eisen ze wel in heel veel gevallen een exclusieve binding van de mensen uh, waarmee ze in een relatie zijn. Ja. Uh, en wat je dan ziet bijvoorbeeld, uh, dus ik kom ook uh, uh, oudere uh, mensen tegen, uh, dus hun, hun kind uh, trouwt, uh, een zoon of dochter ja. trouwt, uh, en dan zeggen ze van in één keer uh, krijgen wij ons... Uh, onze zoon uh, of onze dochter niet meer te zien en verliezen wij ook het contact met onze kleinkinderen. Mm. En dan zit uh, die zoon of dochter ingekapseld in een relatie die over het algemeen uh, zeer ernstig verstoord is en die eigenlijk te vergelijken is met uh, uh, lid zijn van een secte mm. en gebrainwashed zijn. En opgezet zijn tegen iedereen die je lief hebt. Ja. Die zaken komen vrij veel voor. Dus dat zijn zo'n paar tips. En dan meer in het algemeen. Als je een uh, ontmoeting hebt met iemand. Mm -hmm. uh, je hebt op een terrasje een kopje koffie gedronken. Of uh, er is een bruiloft geweest. En je hebt met iemand staan praten en zo. En je blijft daarna malen over wat je daar hebt meegemaakt dan kan dat ook een teken zijn van met psychopathie in aanraking gekomen te zijn. Dat een soort... Omdat er namelijk dat je... iets is dat niet kenbaar is. En mensen hebben dan vaak de neiging, en zeker als ze authentieke mensen zijn, die hebben dan de neiging te willen achterhalen wat dat is. Ja precies, een soort onderbuikgevoel kan... die niet helemaal klopt, een beetje... Ja, ja. oké, okay. wow. ja. En dan zou die klik er al moeten zijn eigenlijk. Maar daarvoor heb je voorkennis nodig. Dat uh, krijg je dus wanneer je uh, destructieve relaties op de schop legt. Ja, absoluut. Die kan ik absoluut aanraden. Ook, ik zal ook nog even de link uh, eronder zetten naar de lezing die je bij ons hebt gegeven. Dat is ook absoluut de aanrader. Uh, ja, en misschien uh, de webstack, ja, dus zelfbescherming.org. Ja, precies. Die gaan we zeker ook melden. Zo so Jan, hartstikke bedankt voor het interview en ook voor al het werk wat je doet in het veld om het bekender te maken. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is. Um, jullie bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.